Voordat de koning met zijn gezin intrekt in het paleishuis Ten Bos, is besloten om de centrale zaal van het paleis over te stellen, de Oranjezaal. Er was een ware run op de gratis tickets. De website raakte daardoor regelmatig overbelast of de kaartjes waren gewoonweg al binnen enkele minuten vergeven. Al snel kwam ook nog eens het verhaal dat bezoekers niet kwamen opdagen en dat de rondleidingen soms maar voor de helft gevuld waren. Daags voor de jaarwisseling wordt de laatste groep bezoekers binnengelaten. Ik heb niet zo heel erg veel geprobeerd, ik heb een vriendin die uh, heel in het begin uh, kaartjes gekregen had en, en daar naartoe gegaan was en ik heb het eigenlijk een beetje laten lopen, totdat ik op een gegeven moment hoorde dat, uh, dat er een einddatum aan zat en dat het daarna dus niet meer uh, toegankelijk zou zijn. Toen dacht ik, nou dan ga ik toch kijken of ik, uh, of ik nog kaartjes kan En hoe vond je? het? Ja, heel leuk. Alleen maar gezien in boeken en gewoon op het internet en zo. En uh, het is altijd leuk om het in real life te zien. Nee, een vriendin van ons, die zei, daar moet je naartoe. Dat is een unieke kans. Dus... Thuis bij de koning in feite, hoe voelt dat? Ja, ja wel bijzonder natuurlijk. Ja, en, en een unieke kans ja. die, uh, die niet meer terugkomt, inderdaad. Dus nou. misschien ja, misschien ja. Het is ook heel niet. mooi om die zaal opgeknapt te zien. Ik had hem nooit eerder gezien, maar eh, met name de mevrouw die ons rondleidde... vertelde echt hele interessante verhalen. En eh, dat is natuurlijk leuk om te zien dat een vrouw zoiets eh, zo achter wil laten... voor haar overleden man en eh, dat hij dus eh, een geweldige stadhouder is geweest. En Ze heeft echt wat neergezet waar wij nu eh, zoveel eeuwen later naar kunnen kijken. Jullie zijn dus de allerlaatste bezoekers van de Oranjezaal geweest. Hoe was dat? Hoe voelde dat? Uh, gewoon, niet echt speciaal. <laughs> was dat... Nee, echt helemaal fantastisch. Ja. Dat, uh, de, de geschiedenis die je hier ziet is echt helemaal ongelooflijk. En het is zo fantastisch om dit te zien. Echt uh, zeer bijzonder. Ook als je kind bent, dan denk je iets van ja, het is nogal saai. Want geschiedenis is ook niet het leukste op school. Als je dan zeg maar, volwassen bent, 20 jaar, dan denk je wel van interessant. Ik vond het interessant hoor. Nee, nee maar ik vond het al fantastisch dat ik door de toegangspoort hier naartoe mag komen. Dat, dat je het gewoon net een stukje verder ziet dan alleen maar langs fietsen. Dus dat is het voor mij ook al helemaal waard geweest. Wat een overweldigende zaal. Uniek in alle opzichten. En niet in de laatste plaats. We hebben het hier over halverwege de 17e eeuw omdat het is opgericht door een vrouw van een stadhouder, Amalia van Soms. Zij stelde alles in het werk om uh, haar overleden man, Frederik Hendrik, de prins van Oranje, te eren. Als stadhouder, als uh, militair, als vader des vaderlands. Schilders uit de noordelijke en zuidelijke Nederlanden kwamen daar voorbij in. En Nederlanders konden nu vier maanden lang terecht om hier een kijkje te nemen. Dat is nu definitief voorbij en de deuren gaan definitief sluiten. We gingen ervan uit dat we ongeveer 20 man per keer naar binnen zouden krijgen, 22 keer per dag. Uh, uiteindelijk hebben we uh, een bezetting gehad van 24 en dat is ongeveer 105, 106 procent. Dat is een hele mooie score omdat ja, je wil eigenlijk zorgen dat er zoveel mogelijk mensen uh, van die prachtige zaal kunnen genieten. En dat mooie verhaal van, van wat, wat Nederlandse geschiedenis is... Uh, uh, kan aanhoren. Uh, de, het contactformulier wat in begin werd gebruikt om, uh, om uh, toch aan te geven dat het helemaal, niet helemaal goed ging met de ticketing en zo, is later gebruikt om uh, aan te geven hoe prachtig men het heeft gehad hier en uh, hoe goed die uh, gidsen en, hun gasthe en de gastheren hun werk hebben gedaan, hoe gastvrij het is geweest. Het grootste cadeau wat, wat uitgedeeld is, is wel uh, een hug en een, een, een zoen aan een, aan een gids. Men is toch wel heel erg geëmotioneerd door wat men hier ziet in, in termen van vaderlandse geschiedenis. Uh, natuurlijk, je komt niet altijd in een, in een koninklijk paleis. Maar uh, uh, nogmaals, die gidsen die hebben zo goed hun werk gedaan dat zij kregen ook alle lof. Zit er wat u betreft nog ook, ook nog een vervolg aan? Uh, nee, we gaan, uh, we gaan stoppen. Uh, het paleis gaat uh, verbouwd worden. En, uh, we gaan dit uh, vandaag is dit uh, de laatste keer geweest en uh, we gaan het ontmantelen. Uh, het is over. De sleutels kunnen nu dus weer terug naar koning Willem Alexander en koningin Maxima en dan kan de verbouwing in januari gaan beginnen. Dat is wel nodig want sinds 1981, toen Willem Alexander hier met zijn ouders introk, is er eigenlijk niks meer gebeurd. De technische installaties, de bedrading, alles is eigenlijk versleten. Eigenlijk is het te hopen dat het langer dan drie jaar gaat duren voor de kleine prinses Ariaan die nu nog in Wassenaar op de Bloemkapschool zit. Tegen die tijd verhuizen ze ook qua school naar Den Haag. En dan is er hier nog een klein stukje Wassenaar in de Wassenaarse vleugel van paleis Huis Den Bosch.